De Gladius Hispaniensis was oorspronkelijk een vrij lang waard, nog zoals dit. Maar uiteindelijk wordt het dus op het einde van, ja, het van de Eerste Eeuw, en van de Eerste eeuw van Christus, uh, is het dus een type Je ziet toch een verschil van ongeveer 20 centimeter ja, in lengte. En ook de vorm is helemaal anders, want vroeger was uw lemmet vrij breed, wat smaller, uw brede, dat was smaller terug, breder dan een lange punt. Nu is het een small limit met evenwijdige zijden en een kleine driehoekige steekpunt. Ja. Daar werden deze nog gebruikt en als je tegenstander er dicht nu bij komt, kan je kiezen bij het lijf van het lijfgevecht ofwel een ja, neer ofwel steken neer. Ja. Maar dit is mijn zwaard, dit is alleen maar om te steken. Dat is totaal geen slagzwaard natuurlijk. Op de laatste steekstichter gaan we elkaar inbevechten als iedereen. Dit doet tegen stel dat met het eigen man dan raak je een keer persoon die bij elkaar staat. Het, zo is er eigenlijk een plaats. plaats. Ten tweede is het ook niet logisch, want als je vijand een echt slagzwart gebruikt, dat nog langer is dan deze, je, laadt je tot 1,25 meter. 25, met barbaarse slagwapens. Als die man naar jou slaat dan denk je denkt, ik ga hem ook eens neerslaan, hij zal jou raken. Maar ik denk dat je er zo net niet bij bent. En de laatste reden om dit te slaan is ook logisch. want als je die beweging maakt, die slagbeweging, dan heb je tegenstander waarschijnlijk. Ik sluit niet eerst op hem, maar gewoon boven op mijn eigen schild. Waarom ja. nou, aan de steek? Omdat dat veel sneller gaat. Je moet alleen maar dit doen, de vijand heeft niets te zien. Ik kan het niet doen. Hij zit nu al in zijn Ik vaststaan, dan kan slaan. Ik ook reageren, en, en de en goed, je kan erop reageren. Ik kan het springen. Dat is geen reactie tijd nodig. Ja, het kost maar minder moeite en ik blijf gewoon langs het schild zitten. En het laatste, laatste voordeel van steken is dodelijker dan een stap. De eerste plek is proberen langs het schild. Waar steek nu? Ja, we zien de buikstreken inderdaad. Als dit niet gaat dan... ...waar overheen steken. Ja, recht in het... gezicht ziet dat een keer proberen te steken. Maken, zeg. Hetzelfde principe. Twee houten plankjes die uitgehold zijn en op elkaar zijn gelijmd. Leder erover spannen, vastmaaien en een kleur eraan geven is allemaal geen probleem. Je gaat dat toch allemaal wat extra uh, versieren met de rot van de oorlog en grantaalige en in de als <middels> Van een vijf is het zitten twee beugels omheen en vier ringen eraan vast. Ofwel doe je het zo, dus een riempje of een veter erdoor trekken, en dan je wordt nog niets van teruggevonden dat is een experiment. Maar zo kan je dus een gordel dragen door dan een riem door door te steken, mijn zwaard hangt niet rechtstreeks aan de gordel, maar aan een schouderriem. Dus dat is de tweede mogelijkheid dat zien we ook op de grafsteen. afgebeeld. wel, het zwaard hangt rechts. Uh, en je moet het eruit halen uiteindelijk en daar heb je maar één hand voor over. Ja, ja want links zit het schild. Ja. Maar dat is niet zo evident, want als het recht hangt, dan je ziet daar zo aan, er gebeurt wel iets, maar dat gaat veel te lang duren. Zo gaat het veel sneller, maar heb ik het verkeerd vast. Wat moet je dan doen? Er is een manier om dat te doen, dat is door je hand om te draaien. Je duim naar beneden de hand valt aan de binnenkant, een beetje naar boven duwen en er zo uit te trekken. Het is niet de bedoeling dat je zwaard zou iemand mee komt. dus we gaan dat vastzetten op de heup met de militaire voorhoop. Dus Eens je zwaard vastgemaakt kan je dat gemakkelijker zo uittrekken. Dat is geen enkel probleem. En dan moet je het zo terugsteken.